Hallo en welkom bij Pauls Model Zo. Nou. Van twee nieuwe katten Eén één nieuwe kat. En eh. Uh, Eigenlijk wat kunnen werken hier aan de baan. Tussendoor. Maar niet genoeg tijd gehad om op te nemen. Dus. Wat heb ik gedaan? Um, dit is de. Onderlaag, dit wordt het schaduwstation. Um, wat ik hier heb gedaan, is uh, op uh, elk van deze uh, rails zitten uh, zit isolatielassen. Uh, die isolatielassen zitten altijd op de bovenste rail als het goed is. Nou, die, ik moet wel zeggen, die zit nog niet overal, want uh, deze heb ik pas net neergelegd om te kijken of dat allemaal past. Um, hè, omdat de lijn nog een beetje droog is, kan ik nog wat dingen goed gaan leggen. Zo. Het camera standpunt zoals het nu is, geeft mij een goed beeld. De, uh, deze drie liggen er pas net. Uh, deze vier liggen er al een tijdje. Achterin staat nog een uh, uh, Boston en Main, uh, locomotiefman van Mehano met erachter uh, ICK uh, rijtuigen om een beetje testrondjes te doen. Uh, bijna overal is het zo: bijna overal, dat er een blauwe draad zit op de uh, niet geïsoleerde reelas. Ja, en, en de gele draad zit op de geïsoleerde railas. Alle blauwe draden worden met elkaar verbonden. Hier onder uh, de plank door ligt een uh, koperen leiding uh, van een, uh, gewoon een uh, uh, wat je ook in je, in je, in je, in je muur stopt, uh, uh, een elektriciteitsdraad. Die uh, loopt aan twee kanten en ook op dat deel twee, uh, aan twee kanten. Daar gaan al die blauwe draden op. En dat is dan een gemeenschappelijke grote lus uh, of grote, ja, de gele draden gaan allemaal individueel naar uh, hier ergens toe, of misschien meer richting waar de camera is. Met je kijken. En dat worden de blokken. Uh, de gele draden tussen deze twee. Uh, Delen, want ik moet wel even bij zeggen dat hier loopt de scheiding, deze tafels kunnen uit elkaar, dat ik dit deel eh, weg kan zetten, los van het deel waar nu opgenomen wordt. En het derde deel is die helix waar ik nu bijna bij tegenaan sta. Uh, die gehele draden gaan wel aan elkaar, zodat uh, deze uh, stukken uh, telkens één geheel blok vormen en niet ook nog twee losse blokken. Uh, dat betekent dat ik dadelijk aan, uh, aan blokken uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blokken heb. Uh, aan de andere kant van de wissels of van, een, van de kruisingen, daar zitten nog korte uitloopstukken. Dat worden ook eigen blokken. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5 stuks erbij. Uh, net hierachter zit ook nog zo'n klein los stuk. Dat uh, is ook nog een eigen blok. En de hele leiding die hier zo loopt, deze hele rails. Is dat nog net een beeld? Is dat nog net een beeld? Uh, die, in ieder geval. De meest de linkse van mij, voor jullie ook denk ik, dat is een uh, blok dat loopt tot aan de helix. Um, al deze blokken gaan dadelijk door een, uh, een spoel heen. Uh, die als daar een locomotief of iets op staat wat gebruikt, wat met decoder's wel het geval is, dan zorgt dat ervoor dat er um, spanning gaat lopen in die spoel. Die die wordt weer gedetecteerd door een Arduino, uh, zodat ik weet dat het blok bezet is. En ik heb een aantal Arduino's hiervoor en dat uh, moet ik nog helemaal gaan uitwerken hoe dat precies gaat lopen, want ik heb mijn spoelen nog niet. Iets met post en kwijt. Um, dus dan heb ik uh, mijn blokdetectie in de oporde. Uh, de stroomvoorziening uh, heb ik inmiddels onderdelen voor binnen, maar die moet ik dus op gaan zetten. En ik wil hier een grote kast gaan maken waar dus alle gele draden uh, in uit gaan komen, uh, door die spoelen gaan. En dan naar uh, samenkomen door het verdeelpunt uh, uh, uh, of op een, op een bus uitkomen die dan de... Uh, uh, naar de uh, IPT gaat, dat is een vermogensregeling onderdeel voor uh, hoogfrequent of enigszins uh, hoogfrequente PWM signaal, in ieder geval dat gaat het DCC signaal genereren op deze rails en dan heb ik DCC en blokdetectie en kan ik gaan rijden voor nu zit alles nog hieronder uh, vast aan een uh, MSF-trafo, dat is onze 6, 7, 3, 5 transformator zodat je in ieder geval een beetje kan rijden en kijken waar, waar zitten de ontsporingen en zo. En het leuke is dat ik dat dus ook al kan doen uh, als ik alleen deze bekabeling vastmaak en het even op een centraal punt uit laat komen. En zonder al die blokdetectie en zonder alle moeilijke dingen. De rails uh, zit vast met uh, houtlijm. Uh, dat dat met dat tegenlicht te zien is. Die houtlijm past eh, het plastic niet zo aan, vreet er niet in. Dat betekent ook dat als ik een foutje maak wat nog wel eens gebeurt, zoals deze hier die wat scheef ligt, dat je het vrij makkelijk zeker dus ook met een mesje eronder. Zo. Het idee is in ieder geval dat ik het vrij makkelijk los kan krijgen van de kurk. Kun ik niet zo heel goed, het was zit op de ondergrond. En dat ik het dus even wat rechter kan leggen en dat nu vast kan zetten. Het zit vast zolang als je er geen uh, frictie op uitoefent. Dus zover ben ik nu. Volgende stap is om uh, gaten te boren, heel veel gaten te boren. Heel veel kabels aan elkaar te gaan maken. Heel veel kabels hier onder, onder de tafel vast te gaan solderen met mijn soldeerbout. En uh, uh, de wissels en de kruisingen zitten ook allemaal nog niet aangesloten. Daar moet ik ook overal gaten voor gaan boren. En die moeten weer op de wisseldecoder zitten. Er dus wordt nog een, een heel feest om dit uh, allemaal aan de gang te krijgen. Maar het begin is er. En ik denk dat. Uh, ik ook uh, iets moet gaan doen met de helix. Dat ik in ieder geval uh, hierboven op iets heb dat de trein kan keren en weer terug kan gaan. Want ik heb dus nu dat ik uh, niet door kan rijden omdat mijn helix uh, uh, uh, doodlopend is. Tot zover deze bijpraat-sessie. En um, um, nou, bedankt voor het kijken. Ik, uh, ik verwacht de volgende inderdaad dus uh, zijn, meer, meer, meer, meer bezig zijn met Arduino's en met uh, regelingen en aansluitingen en uh, dat ligt er een beetje aan hoe snel het boren hier gaat en uh, een paar van die draden die verkeerd om die nog gecorrigeerd moeten worden en op een paar plekken waar ze nog ontbreken. Dus uh, we gaan lekker rustig verder. Dankjewel voor het, voor het kijken, tot een volgende keer, like, subscribe en laat ook aan anderen weten dat het kanaal bestaat, uh, meer views is altijd leuk. Dankjewel.